En hij opent mijn saddles. Oké, nou, open. Het is vandaag zondag. En we zijn al vroeg uit de veren om lekker op buitenrit te gaan want nu het schijnt zonnetje nog het is best lekker weer voor deze tijd van het jaar dan en uh, ja we gaan lekker op buitenrit gisteren hebben we niet zoveel gefilmd we waren terug met andere dingen dus uh, ja vandaag gaan we weer vol tegenaan We hebben iets grappigs op staan. Dit is normaal gesproken gewoon de weg. Het Langs de buitenbanen. En daar hebben we nu een vijver. En in die vijver wonen nou er twee eentjes. Nou, dat is toch schattig. Wel het toch. Het is vandaag maandag. En ik ben bezig met Blondie te poetsen. ik ga zo rijden samen met mijn moeder in de binnenbak. Want het is niet heel lekker weer. Vandaag nog naar school gegaan. Net zoals heel de week. Wat wel fijn is voor de vakantie en als het kerst is, woensdag heb ik altijd een korte dag, donderdag heb ik kerst en dus hebben we ook een korte dag. En vrijdag hebben we ook een korte dag, omdat het dan weinig vakantie is. Dus ik heb drie korte dagen achter elkaar, woep woep. alleen maandag en dinsdag zijn lang, dat is wat minder. Maar ja, school is ook belangrijk. Dus um, ik ben wat laatster, dus ik heb een beetje opschieten met poetsen. En ik kwam er net ineens achter, vooral even hard bij je komt. Dat is niet van deze tijd van het jaar. Dus het is meestal in de zomer, maar uh, nu, vooral even besloten dat het nu is. Ik kan ook komen door de ouderdom, maar uh, woe! Dat is niet zo hoor, je bent niet oud en het komt ook niet door de ouderdom van verandering van het licht door Ja hoor. Ik heb vandaag springles gehad op een rondje. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Alleen ze ging een beetje aan me hangen. Of wou niet naar me luisteren, voor mijn gevoel. En uh, ik heb best veel gesprongen. En ze luisterde ook goed naar de afstanden, wat ik zei. Dus uh, we hebben weer veel geleerd. Morgen komen mijn s'avonds. En ik, ik zei tegen mijn moeder, mama je mag de foto's van mijn s'avonds niet zien. Dat mag echt niet. Volgens ik heb de foto's van je gezien. Ik niet zo is vandaag donderdag en ik heb net in Tiel de zadels opgehaald alleen ik wil niet dat Tessa ze al ziet voordat ze ze gaat unboxen op Instagram uh, ik zal ze de camera ook een stukje mee laten lopen dan kunnen jullie het ook zien op YouTube maar ze liggen in de auto hier achter mij daar en Tess mag ze dus niet zien en dat is lastig want ze zijn zo groot natuurlijk ik zal even laten zien even snel dat is alles wat jullie te zien krijgen maar uh, dat wil ik dus niet dat Tess dat ziet maar het kan niet anders in de auto. Dus, nu heb ik Tessa geblinddoekt. En dan gaat ze geblinddoekt mee. En dan gaan we unboxen gewoon in de studio. Dus hier zit Tessa braaf te wachten. Draai je maar naar mij toe. En sta maar op. De welke kant is het op? Follow het geluid. En maar je hand. Oh, dat vind ik echt één. Je heeft alleen maar te Wachten. En dan is hier een eenhoorn in de weg. We gaan een beetje snel. Oké, okay, je moet zo meteen de staf nemen. Ho. Stoppen en dan, ja, stop kom maar. Zo, ga ik de deur open doen. Achter. Zo. Ga je naar de auto. Zo. Ik kan er onderdoor kijken. En kan er niet terug. Nee, ik kan er niet onderdoor kijken. Kijk, hier zit een soort ding. Nou ja. Nou, het is dus dit. Korten vastmaken. En dan gaan we naar de studio. Kom maar. Here we go heel mooi. het Hi, ik weet niet waar jullie zijn, maar jullie zijn hier ergens. Ben ik al live? Nee, nog niet. Oh, um, hier ergens zijn jullie. Ik kan het niet zien. Ik uh, heb de instelling hier nog niet gezien. Ik weet alleen dat ik twee zadels heb gekregen van mijn moeder. Heel lief. En van mijn vader. En van passier. En van... Jacob? Equilibrium Saddle Fitting En van Equilibrium Saddle Fitting Service. En van Saddle Fitting Service. En, uh, ik heb daar twee hele prachtige zadels van. Een uh, springbruin en een dressuur zwart. Met allemaal roze steentjes. En uh, ik heb ze nog niet gezien. Ik mag ze ook niet zien. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Dan mag je wel je blinddoek op de doen, maar je mag hem nog niet aan draaien. Oh, Ligt toe. En wij liever. Oh, zo het licht. En hij open mijn seddels. Oké, okay, nou, over. Dat is een prachtige zaal, als En daaronder zitten de dikkers die je besteld had. Oh, ze zijn wel echt heel mooi. Oh, ze zijn ook lekker dik. Nou, ze zijn heel bijzonder, want ze lijken heel dik, maar ze, als je ze oplegt. Zijn zijn ongeveer net zo dik als een gewoon dekje. Ze zijn heel speciaal, want aan beide kanten kan je ze gebruiken. Oké, okay, dit is mijn dressuur en dit is mijn spring. Dat klopt. En dan heb je hele mooie versieelhoofsen erbij gekregen. Kijk, hier kan mijn single ook in. Hoe oh, moet daar je single in? Nou, dat wist ik wel. Ik vond me al apart waar was. Oké, okay, ik begin met mijn drastuur. Oh, zo gaaf! Heel mooi. Mooi hè? Ja. Ook oh, heel erg mooi. Hij is een soort van hetzelfde. Maar deze is toch niet bruin, of wel? Ja, dat is echt bruin. Eén zwarte Oh ja. Ik ga het wel doen zometeen. Kijk, mij. Het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik mijn meegenomen. Hier is mijn dressuur. En als we een stukje verder lopen, is hier mijn springzadel. En als we dan weer een stukje verder lopen, dan hebben we hier uh, mijn oude zadel. Het, uh, Le het het uh, wel beruchte, uh, Tessa paardenzadel. Ik heb daar met alle drie de paarden mee gereden, ponies en uh, ja, deze wordt waarschijnlijk verkocht. Dus uh, die gaat weg, Want ik heb nu natuurlijk twee hele mooie nieuwe zadels. Ik ga de beugels en zo overzetten, blondje pakken, dan even de zadels erop leggen. ik ben echt heel benieuwd. En er uh, is ook nog iets heel bijzonders aan de dekjes. Namelijk dat je de dekjes van twee kanten kan dragen. Je hebt een hele mooie roze kant. Je hebt ook een soort paars-grijsachtig. Maar vandaag ga uh, ik rijden met roze en met dit zadel. Dus uh, laat het maar snel gaan overzetten. Nou, het, ik heb het taal nog getest en voor de eerste keer, het zat heel veel zachter dus als ik na de sprong weer neerkwam zo. Nou, niet, niet zo hard zo, maar wat zachter. Het, zat ik een heel stuk zachter dan op mijn vorige zaal. toen zat ik echt zo, toen dacht ik, oh, dat is best hard. En nu is het gelukkig wat zachter. Het uh, dekje was erg uh, poefy. Dus, uh, ik was ook nog een beetje zo naar voren gevallen, want ik moet nog een beetje wennen. Uh, het uh, dekje ik me nog een soort op met mijn benen. Dus uh, ik ben helemaal benijd.